Als we iets met getallen doen, dan noemen we dat vaak een som, een plussom, een minsom, een keersom of deelsom, maar dat is eigenlijk niet helemaal goed. Er zijn er namelijk eigen namen voor. Ik ga in deze video kort de vier namen noemen en uitleggen. Dit is één van de keren dat je bij wiskunde iets uit je hoofd moet leren, in plaats van ermee te moeten gaan werken. Het is dan ook belangrijk om in de eerste klas van de middelbare school deze namen te kennen. De eerste naam die je moet kennen is som. De som is de uitkomst als je twee getallen bij elkaar hebt opgeteld. De som van 12 en 30 is dus 42, want 12 plus 30 is 42. Vervolgens moet je het verschil kennen. Het verschil is de uitkomst als je twee getallen van elkaar afhaalt. Het verschil van 37 en 9 is 26, want 37 min 9 is 26. Dan krijgen we het product. Het product is de uitkomst als je twee getallen keer elkaar doet. We zeggen ook wel dat het product de uitkomst is als je twee getallen vermenigvuldigt. Het product van 7 en 8. Is 56, want 7 kracht is 56. Als laatst moet je het quotient kennen. Het quotient is de uitkomst als je twee getallen door elkaar deelt. Het quotient van 50 en 5 is 10, want 50 gedeeld door 5 is 10. Je weet nu dat je bij som plus hoort, verschil bij min, product bij keer en quotient bij delen. Natuurlijk zijn er verschillende manieren om deze uitkomsten te vinden als je aan het rekenen bent. Maar dat is uitgebreid genoeg dat we daar verschillende andere video's aan gaan wijden. Bedankt voor het kijken. Vergeet niet te liken, te delen en te abonneren om meer wiskunde met ons te leren. Graag tot de volgende keer.